We zijn op zoek naar nieuwe raambekleding voor bij ons op de slaapkamer. Het moet natuurlijk verduisterend zijn. En ik zit nu te kijken op de website van Maatsenwiel. En hier hebben ze verduisterende plissé gordijnen. Dus ik denk dat dat het wordt. Maar ik twijfel nog een beetje over de kleur. Dus ik heb eventjes een aantal kleurstalen opgevraagd. Dat kon gewoon gratis. Dus um, daar kan ik mijn definitieve keuze gaan maken. De kleurstaaltjes zijn binnen. Even kijken. Ja, ze zijn binnen. Ik heb iemand gevonden die me kan helpen met een montage. Dus dat is heel fijn. Je kunt er ook voor kiezen dat de en bij je thuis gemonteerd worden, maar gelukkig heb ik een hele handige man, dus wij kunnen dit prima zelf. En deze die worden dus geleverd met hele handige voetjes die je heel makkelijk kan monteren op het raamkozijn. Wat ik zo super handig vind, is dat je hem aan beide kanten... Omhoog en omlaag gaan doen. Zo kun je dus heel mooi zelf het licht regelen, ook overdag in de slaapkamer. Wist je trouwens dat ze bij Maas ook plisseegordijnen hebben speciaal voor vochtige ruimtes? Dat is dus ideaal voor bijvoorbeeld je badkamer. Dit dus is echt onwijs handig met zo'n kant op kun je hem gewoon zo doen. maar vooral deze stand is ideaal. Ja, de plisseegordijnen hangen! Yes! We zijn er echt super blij mee hè? Ja zeker. Ze zijn er echt mooi. En ook echt wel heel erg verduisterd. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat de slaapkamer lekker donker wordt.